Hallo, ik ben Marina. Ik werk bij ProNails. En we hebben vandaag de Premium Salons op bezoek bij ons. En die zijn allemaal aan het leren deze nieuwe techniek met de Master Shells. Vandaag hebben wij gewerkt met de Master. Het werkt heel snel. Het is super stevig. Het geeft een heel mooi dun laagje op de nagels. Het werkt echt heel snel. Het ligt ook heel dun. Het is heel makkelijk in aanbrengen. Het is ook een heel andere werking dan dat je normaal een gel moet aanbrengen. Maar het resultaat is echt heel mooi. Het is grat hetzelfde eigenlijk en het werkt veel sneller. Dus eigenlijk ook, ja, veel efficiënter. Ja, ik zou zeggen, de master, de master is top.